Kom bij kom kom bij kom bij kom bij Hey, Roosje, hé Roosje, hé, oh Annabel, hé, ook een al natuurlijk, kijk eens, kijk eens. Ik met me mee, hé hey, Roosje, hé hey, Roosje, hé hey, Annabel, kom eens. Nou Annabel, kijk eens Annabel, kom met George, kom met oh, George, oh kijk eens Joyce! Ho, jongens. Hé, Black Jack een echte appel. Als ik bij kan. Ja. Hij begint al te komen. Nou, Black Jack, ik gooi hem op de grond. Kijk eens, Black Jack. Oh, Black Jack. Hé, hey, Annabel. Kijk eens aan de bel. Hé, hey, Roosje. Oh, je gaat opjagen. Oh, Roosje. Oh, Roosje. Hé, hey, Annabel. Kijk eens. Kijk eens aan de bel. Mag hem helemaal? Heetjes, kom maar, Nou, Blackjack, nog een stuk appel. Oh, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Heetjes, kom maar, George, Kom maar, Hey, Heetjes, kijk eens, Joes! Oh, Joes! Hey, Black Blackjack! Nou, dat is een stukje appel. Ik weet niet. zo. Oh, valt wat op de grond. Appels zijn minder lekker natuurlijk. Oh, Black Jack. Kijk eens, Black Jack. Oh, Black Jack. Kom on, Joyce. Kijk eens, Joyce. Kijk eens, Joyce. Oh, Joyce. Applooza's. Applooza's. Hey, Applooza's.